Een ontzettende goede morgen, lieve mensen, lieve YouTube-kijkers, met name van de Stofjes. Goedemorgen, zondagmorgen weer. Zondagmorgen praten. dit is mijn laatste zeg maar, vrije zondag van mijn vakantie. Volgende week zondag gaan we weer beginnen met voetballen. Oh. Lekker vroeg begonnen met lopen. Kijk, nou, mat. En eh... Uh, ja, ik ben er al klaar voor. Morgen! Ik ben er al klaar voor. We gaan uh, even lekker naar de fitness. Even wat doen. Oh. Nou, het is nu uh, bij lekker vroeg geweest. Het is nu nummer zeg maar, 5, half 9. Uh, 18 graden dus ja en, uh, oh. en we gaan even lekker naar de fitness. Even eventjes. want uh, door de temperatuur van de week uh, heb ik dat niet meer gedaan, maar het was veel te warm. Het was mij iets te warm dus gaan we vandaag maar weer Ja, van week uh, pakken extra, want natuurlijk uh, heb vakantie, dus ik moet ook een beetje genieten. Ik wil ook niet uh, alles opzij zetten, ik een uh, klein feestje gehad. Dus uh, ja, heb we even een beetje ronken. Dat is niet erg, ik moet toch een beetje leven. Om alles opzij te zetten. Maar ik uh, merk het wel een beetje. Maar goed, ik, uh, ik heb nu een... Een, een stukje waar ik, waar ik weer heen kan leven. Komende week dan, uh, gaat het weer wat, wat rustig gaan. Dan gaan we even uh, een dagje naar Duitsland. En uh, niet naar Tovergas, maar even een dagje naar Koblenz. Dat is ben ik benieuwd. En de rest van de week gaan we even rustig aan doen. Ik ga een beetje proberen op te letten. Want eh. Uh, ja, ik wilde steeds richting die 92. Ik, was, uh, dus ik heb afgelopen woensdag heb ik nog hard gelopen. Dat heb ik uh, nog gemeten. Toen zat ik rond uh, de 94,9. Uh, dus er was weer iets af. Maar het, uh, het, uh, het schommelt een beetje. Dan zit ik 94,9. Dan zit ik weer 95,3,4. Dan weer 93,6, het schommelt te veel, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb geen, op een of andere manier zo gezegd, qua gewicht geen balans. Ik heb geen balans ingevonden. Maar goed, dan nog, bedoel, het is ook vakantie. Dus ik wil ook een beetje genieten, ik wil niet alles aan de kant zetten. Dus af en toe eens een keer een, een of een, een biertje moet gewoon kunnen. Ik ben natuurlijk bezig geweest met de, met de veranda, dus ja dan kun je nou even lekker rustig onder gaan zitten. Televisie is bijgeplaatst, dus uh, ja, kun je mooi televisie kijken s'avonds. Onder de veranda met dat warme weer. Nou, is het wel waren laat thuis. Dus het was het eigenlijk alweer te fris om uh, dan, te dan nog onder de veranda te gaan zitten. Dus goed, een beetje voetballen gekeken, Nou, het was uh, helaas. Jammer dames, niks geworden. Jammer! Vond ik het beter. Ja. Iedereen heeft dat weet er altijd het zijn van. De beste stuurlui. Maar goed, is gebeurd, ze zijn eruit. Jammer dan. Uithuilen en doorpakken. Nou, fitnessen. Ik ben benieuwd hoe dat, uh, dat gaat. Het is natuurlijk best vroeg. Half negen. Even ben Goed aan het zweten. Ah, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Eigenlijk niet als je er zonder dat hebt. Dan is dat best vervelend. Zo bijna. Gaan we daar een keertje weer even erbij. Een beetje knallen. zet. Oh. dan ga ik hierheen. Mooi in de schouder zetten. Goed. Dames en heren, ik ga afsluiten, ik sta bij de fitness hier achter mij, dus dan ga ik in ieder geval zeggen, blauw duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal, als je het leuk gevonden hebt, heb je nu leuk gevonden, jammer dan, dan kijk ik de volgende keer maar niet, maar goed, ik vind het wel leuk om het te doen, brilletje af en dan zeg ik, ciao, tot aan de volgende keer, YouTube, ah, tot aan de volgende oh ja, afgelopen woensdag, heb ik ook gelopen, ja, Die heb je al eens goed gezien. Die ga ik je weer voorplaatsen natuurlijk. Dus dan krijg je er weer twee van haar als het goed is. Ik zeg in ieder geval ciao. Oh ja, uh, succes Max vanmiddag. Ik hoop dat het goed gaat. Salzburg ring. Oh nee. Uh, Paul Ricard, Frankrijk. Dat is het. Nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op de kanaal. Ik zie je de volgende keer weer terug. Ik zeg ciao.